Nou ja, wat naar mijn optiek ook wel erg interessant is natuurlijk voor crypto en met de toekomst van crypto, de metaverse. Ja, absoluut. De metaverse is voor ons als platform ook een heel interessant, interessant gebied. Dus wij bieden op dit moment Sandbox en Decentraland onder andere aan. Er zijn tokens die een eigen metaverse creëren. Gebruikers kunnen hier gamen uh, en door middel van de play to earn methode kunnen ze zelfs een combinatie maken tussen uh, gamen en geld verdienen, wat natuurlijk super interessant is. Uh, nou, Sandbox is daarin ook nog bezig met het creëren van een eigen metaverse. Dus er zijn nog een legioen aan ideeën en, en plannen waarschijnlijk die nog, uh, uh, nog uh, gaan komen. Dus, nou ja, onder andere Sandbox is ook bezig met het ontwikkelen van een uh, eigen game in de metaverse. Uh, dus ik denk dat er nog ontzettend veel gave dingen aan gaan komen. Dus ik ben heel benieuwd. Uh, wij houden dat ook echt ons platform super uh, goed in de gaten. Want je uh, zitten ook voor onze uh, gebruikers uh, echt wel uh, leuke, leuke dingen licht aan te verschieten. Inderdaad ja, het aandeel.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 lightbit adviezen zijn gegeven op persoonlijke titel en onafhankelijk van kuske tot stand gekomen.